We staan hier nu bij het Juliane Kinderziekenhuis, ook onderdeel van het Haga. En als operatieassistent assisteer je dus ook bij de kindjes. Uh, ingrepen die we tegenkomen zijn uh, nusbare bij de wat oudere kinderen. Uh, maar ook bilagresplastieken uh, bij kindjes van nog, uh, nog maar drie dagen oud. Plastisch, uh, uro en orto. Eigenlijk heel uh, allround.